Ja toch boys. Jullie hebben het zin aan de titel in. De 6k. We zijn vandaag met Mootje, Pak een Mootje. Wat gaan we doen vandaag? We gaan, goed maken. We gaan vandaag een iPhone 7 van de waarde 700 euro boys. Je weet toch, we zijn met Mootje. Vergeet niet te liken, te abonneren. Je weet toch? Boys, we zijn met Mootje. IPhone is hier. Ja. Het is ramadan boys, ik heb je liever aan, Broer! Ja! Oké okay, Mootje, gooi je ermee man. Ik? Huh? Ja, broer, het is rindeling. Ik heb je schoonmaken. Ik ga wat gaat hij doen? Ja, hij is niet hard dat Saaiwee. Opnieuw! Eerste video keer met Mootje. Hij zit één keer in mijn video, hij weet niet hoe het werkt. Kijk Mootje, ik ga je het tutorial doen, bro. Kijk, zo moet je omgaan. Voor de mensen is een iPhone 7. Je weet toch? En... Ui, u. Ui, u. Boys, de binnenkant van een iPhone. kan die nog laten maken. Ik nee, kon die nog laten. Boys, we ruimen toch ook niet. Even filmen van naar boven. Sorry. Boys, we ruimen het niets op. Oh, we zijn niet vriendelijk voor de natuur. Maar op de nacht gaat de wereld voorbij. Oeh, naar binnen moet het niet uh, genukt worden. Oeh, kijk die Iphone assa. Oeh, die batterij! Oeh, die batterij! bro die batterij kan exploderen. Nee, boys! We gaan ook een video maken hoe je het park kan bombarderen. Nee. voordat we het zien, like, even abonneer Je weet toch? Hey boys, kijk, we zien hier een We zijn kindvriendelijk, we zijn goed voor het milieu. Maar kijk, je ziet hier naast een veldek een mooie bank. Wat ga ik doen? Jullie weten dat gewoon. politie man. Dat is <laughs> een jongen. Dan krijg je zo'n melding van de leven Die hier diners, is. Oh ze zijn het zoenen man. boos ik kom op man. Waarom ik Politie komt, rennen zag rennen, rennen, rennen. Rennen hoe is komen in die training. ik pak mijn bike. Nee, doe. Dag man, pak je een Ik Ga wel met telefoon Weg, kom, bloes. Snelle wakje, snelle moet nieuw, weg, bloes. Je ziet het, het is helemaal kapot, de camera werkt nog. Maar je ziet hier de, ja, de opslag, de ramgeheug van de geest. en hier, dus deze. De batterij, heeft Mootje nu in zijn handen, maar dat is de batterij boys, je ziet het. Het is helemaal een beetje kapot, een beetje kromp, scheef. Mijn Alice, die gaat er weer gooien zo dadelijk. Oei, die iPhone logo, kun je die eruit halen? <laughs> no. Oei, maar boys, kijk hoeveel bloed ik heb Het is gevaarlijk hè. doe het niet na. Ja toch. Ik moet niet doen, want deze batterij van iPhones kunnen heel snel in de fik steken, no joke. Kijk gewoon naar die video's van iPhone. Gewoon zo krak, krak, staan in de fik. Je mag me langs. Meneer, wilt je een iPhone op uh... batterij? Nee? Hij werkt, het is perfect. 10 euro? Nou, nah, boys, ik dacht ik ga even deze verkopen. Je dat katsen willen. Ja, drugs. Ja, drugs jongens. Als drugs dealer, ik een iPhone dealer. Je weet het, ik word gebeld. Ja Allah, is. Boys, Moortje was hier even aan het wachten, ik moest even iets snel wegbehalen van mijn vader, maar we zijn weer terug man. Moortje, dan laatst ik de iPhone gooien boys en dan gaan we nu. 2019. Oei, oei, oei, nieuwe oplader. Boys. Jongen. Weeelie, boys, ik vast nog Drie korte kort Ramadan vlog. We gaan niet veel praten man. Ja. Ja, boys, we gaan nu even snel kijken, er waren net kijkers aan het kreeuwen. Mevrouw, doet je ook een telefoon aan ons toch opmaken? een Nee? Oké okay. Ben, heb je nog uh, een fijne avond? Dat schiet er maar. ik schiet me, Je pauze wat gaan we doen? Ja toch boys, we zijn met de kijkers Hé hey boys! Wie is de beste YouTuber? Ja toch! Wat zeg ik altijd? Peace! Oud Kijk, auto! But been feel like a crazy. Play out the coop and the light.